Vandaag sta ik bij de Dorkaswinkel en op Heusten. Op 1 mei viert de winkel zijn 10-jarig jubileum en daarom kom ik deze heerlijke taart brengen. Kom je mee? Hoi, goedemorgen. Hoi, gefeliciteerd Hi. met jullie jubileum. Om dat te vieren heb ik een heerlijke taart voor jullie meegenomen. Dus uh, ik zou zeggen, snij hem lekker aan. De winkel bestaat binnenkort tien jaar. Daar zijn wij heel erg trots op dat we zo'n mooie winkel in, deze, in dit dorp mogen hebben. Ja, super dat dat uh, ondanks alle omstandigheden en de afgelopen twee jaar natuurlijk best heel moeilijk gehad, dat het toch allemaal is kunnen blijven draaien. Wij uh, hebben een, een week uh, dat we dus drie dagen uh, een beetje in de zijn. zijn. Er komt een stempelkaart. Als je stempelkaart vol hebt dan... Uh, dan krijg je uh, uh, 5 euro. Het is zo al heel gezellig in de winkel, maar uh, ja, als er een extra feesttintje aankomt, hè, dat is toch altijd wel weer ja, toch iets extra's. Ik kom hier al zo'n vijf, zes jaar in de winkel denk ik. Misschien al wel langer, ik weet het eigenlijk niet helemaal precies. Ik raad iedereen aan om naar de dorgaswinkel te gaan. Ten eerste omdat het voor een goed doel is. En ten tweede ja, het is gewoon leuk. Het is een hele breed scala waar, waar, waar, waar ik dit voor wil doen dan. En waar, waar, waar wij dit voor mogen doen. Nou, ik hoop hier, zolang als ik gezond blijf, nog uh, wat jaartjes te mogen blijven lopen. Ja. Zo te zien is de winkel helemaal klaar voor het jubileum. Kom jij het ook snel mee vieren?